Hé hey, Brabbetje, kijk eens Brabbetje. Oh Brabbetje, kom maar. Kom maar. Hé hey, Brabbetje, kijk eens, kijk eens. Hé hey, Brabbetje. Oeh, kijk het niet laten vallen Brabbetje. Hé hey. hey, je komt weer zo'n zo Hé, hey, Bam Bam, kom eens Bam Bam. Bem, bem. En maar een stukje. Hey, brabbertje. Hey, bem, bem. Goed zo, jongens.